Zo, daar gaan we weer. Heel, heel erg lang heeft het geduurd, zeg. Dit, uh, dit uh, duurde allemaal uh, veel te lang natuurlijk. Ik heb er zo naar verlang naar dit moment eindelijk weer eens een rij mee met DVS-TV. Met een Cory rij mee met DVS-TV. Met een Cory Ja, ja. En dat is uh, een manneke. Die, uh, ja, die wordt eigenlijk steeds belangrijker uh, binnen DVS. Want, uh, ja, die gaat uh, toch een beetje het uh, beleid onder andere bepalen, en spelers, welke spelers wel, welke spelers niet, enzovoort. Kijk, daar staat hij al klaar. Dat is hem helemaal. Ik zeg er verder nog helemaal niks over. Piet! Kijk! Koffie! <laughs> Ed Edmundo Rossi! <laughs> Lekker bakje koffie. Lekker bakje koffie straks meegenomen. even onderweg. Heerlijk. Hij speelt of zo, weet ik waar. Nou, oh, kijk eens aan, gaan we daar richting. Ja, zo is dat. Edmund, man. Is het nou mijn heer Edmund of Edmund, mijn heer? <laughs> ja, het is mijn heer. Grapje. He? Ja, <laughs> Altijd hetzelfde, dat gedoe. Hey, um, Edmund. Rij mee met DVS-TV. De eerste weer, weer na hele... een hele lange periode. Oh, zo lang geleden. Dat zou jij blij zijn. Oh. Maar jij ook, hè? Heb je onderwijl, uh... ben je nog druk geweest met DVS-onderwijl? Of niet? In die nou, coronatijd, of niet? In die coronatijd uh, zijn wij als uh, TC uh, zijn we zeker, uh, zeker doorgaan. Elke uh, donderdag gewoon uh, standaard uh, de, de vergadering, het overleg. En dan... Uh, ja. Je, de, je bespreekt daar gewoon heel veel Ja. dus uh, bij ons is het gewoon lekker doorgegaan. Ja, mooi. Hey, en en uh, de A-selectie die heeft ook gewoon uh, knalhard uh, doorgetreden, maar uh, gemiddeld zo twee keer per week of niet? Op een gegeven moment hebben we dus natuurlijk de eerste zes wedstrijden gespeeld en uh, toen kwam het uh, signaal van uh, stoppen. Ja. Dat was net de wedstrijd uh, die week voor VVOG. Uh, uh, ja. we, zouden, we zouden die zaterdag tegen VVOG uh, voetballen. Klopt. We hadden net Dovo gehad, weken. Ja, weken, ja. door. Dus uh, ja. ja, geluk. En, uh, en uh, dus uh, uiteindelijk, uh, inderdaad, die, uh, die wedstrijd tegen vorige werd uit, uh, uitgesteld, uh, was de eerste bedoeling. Hè? Nou, dan ga je een week eigenlijk niks doen. Uh, dan zit je achterover te leunen, wat, ga, wat gaat er gebeuren? Ja. Nou, op, uh, op een gegeven moment was het allemaal wel duidelijk. dat uh, dat het allemaal verder en uitgesteld werd. Ja. ja. hoe ga je dan? Dan ga je met elkaar een plan van een aanpak uh, maken. Ja. ja dan ga je eerst al drie keer in de week trainen, zaterdag was vrij, en dan ga je weer terug naar uh, twee keer in de week trainen. Uh, veel uh, via de uh, medische staf dat ze opdrachten kregen vanuit huis uh, te gaan uh, uh, oefeningen. Ja. Maar ook. Uh, ook lopen, vijf lopen, kilometer en uh, gewoon een uh, heel schema wat uh, Zonneveld had, uh, wat uh, samengesteld. Ja. En zo ga je die, die periode ga je in en dan, ja, dan zit je gewoon in een, een afwachtende rol van ja, wat staat er gebeuren. Wordt die competitie nog hervat? Ja. Nou, uiteindelijk weten we allemaal hoe het is verlopen. Ja. Ja. Ja, triest dus, gewoon. Ja. Het is hartstikke triest. Het is gewoon een verloren jaar. Ja. En uh, ik denk dat als, uh, als ieder voetballer liefhebber, ja, is het gewoon, een, uh, ja, gewoon echt heel jammer. Maar heb je het idee dat de groep wel uh, naar elkaar toe is gegroeid in die periode? Ja, ze, uh, ondanks dat ze elkaar minder zagen natuurlijk. Hè, ja. dan, uh, want je hebt een, uh, op een gegeven moment moest je gaan trainen met, uh, met, met, met z'n tweeën. Uh, groepjes van vier was het eerst. Groep, is, toen werd het teruggedraaid naar uh, groepjes van twee. Ja. Of, uh, en toen werd het weer uh, groepjes van vier en toen kon je weer uh, uitbreiden. Ja. Nou, ja, uiteindelijk uh, is er dan, uh, afgelopen zaterdag groen licht gekomen dat we eindelijk weer gewoon uh, in, uh, in het uh, groepsverband uh, um, mogen trainen, maar ook met publiek erbij. Nou, ja. Fantastisch toch? Dan je, ja. Ik kijk er naar uit. Ja, ik ook. Ongelooflijk, ja zeker. Absoluut. Hé, het moet. Even wat anders. Ik kom er zo weer even op terug. Hè, over, over de A-selectie enzovoort. Ja. En toekomstplannen, et cetera, et cetera. Um, jouw eigen carrière. Hè? Ik, ik denk dat ik wel kan beginnen met het feit dat je op je vijftiende al in het eerste zat, geloof ik. Hè, van Veen. Klopt ja, dat? Ja, dat klopt. Dat dat klopt, dat, uh, ja, dat, uh, klopt. Ik ben natuurlijk uh, geboren en uh, uh, getogen, zeg ik nou altijd maar, in, uh, in Rauwveen. Een echte Rauwveen? Ja, stappen Rauwveen, maar goed, het ja. is echt Rauwveen. En uh, ja. ja, daar in uh, plaatselijke voetbalclub. Uh, uh, Papa, papa en mama die waren daar ja. en uh, ja, wat ga je dan doen? Ga je automatisch eigenlijk op de voetbal. Je trouwste supporters trouwens. Hè? Zeker. Dat zeker. vind ik zo verbazingwekkend mooi om te zien hoe die oude daar steeds weer, ja, en je maar, moeder ook. Ja, maar ja. Zeker, ze Ach, zeker. zijn mij al gevolgd, maar dat ben ja, ik ze ook heel, heel trots en, uh, en, en dat ze dat ook uh, hebben mogen kunnen doen. Vooral ja. naartoe uit naar de hoek. Maar zeker. Ja, ik ben begonnen inderdaad in Rauwveen, de jeugdopleiding destijds doorgelopen. En uiteindelijk kwam, zag Hans van, van het Vier, de hoofdtrainer destijds bij Rauveen, zag het zitten in mij. Ja. En dan kreeg ik de, de mogelijkheid om het om daar uh, in het eerste te, te spelen. En, en dan gelijk ook al in de verdediging? Nee, me, recht, recht middenvelden. Rechts middenvelden, ja. Ja, ja. Dus ja. gewoon lekker op het middenveld. En, uh, Uiteindelijk uh, is dat uh, een jaartje gedaan, kampioen geworden. De, van de, gepromoveerd van de derde naar de tweede klasse was dat. Zo, ja. Nou, ik had, ik had, uh, ik had mezelf, voor mezelf had ik een lijn uitgestippeld. Ik wou het hoogst haalbaar uh, in, de, in, in de voetbal bereiken. Ja. Wat heb je daarvoor nodig? En dat vertel ik. Ja, dat hebben, dus, dat, ik wou op. dus dan ben, moet je naar een club gaan met ambitie. Ja. Uh, of die het ook uh, gewoon uh, ja. goed geregeld heeft. Nou, Zeker. Dat werd uh, geen muiden. Ja. daar heb ik me aangemeld daar heb ik gewoon gezegd nou ga ik een jaar lang in mezelf investeren ja. en pakte gewoon uit dat ik wedstrijdjes meepikte me, op mijn uh, sessie 17e. en uh, uiteindelijk uh, het, uh, het tweede jaar bij maar muiden werd ik een, uh, een vaste baas spelen zo nou, en... geen Muiden, dat is maar nogal een club hè Prachtig in Toen prachtige. We een, ook een enorme naam, ook in het zaterdagvoetbal. Ja. He? ja, je had natuurlijk de hoofdklassen A, B en C. En C ja. was dan een, met, met GNMO, gewoon echt een echte prachtige ja. zes jaar. Zes jaar toch? Voetbal. Ja. Ja. ja. En toen kwam Gerry Hamstra. En in die periode treden wij altijd nog twee keer in de week. Dat was ja. normaal. Ja. Maar ja, toen zei Gerry Amstra, die, die zei. Hey Edmund, we gaan drie keer in de, tra in de week trainen. Ja, ik zeg Gerrie Edmund niet. je? <laughs> nee, nee, nee. Gerry Hamstra. Gerry? Van, van wie? Van, van... Ja, dat is uh, die is nou technische uh, uh, directeur geworden bij Ajax uh, samen met Mark Doven. Ja joh, die, die ja. Gerry Hamstra. Ja ja. ja. Maar ja, uiteindelijk, uiteindelijk uh, heb ik daar achteraf wel spijt van gehad, want ik uh, toen weg ben gegaan bij Gene Maiden. Maar ja, uh, ik heb nooit gespijt gehad van de keuze die ik gemaakt heb. Ja. Uh, uiteindelijk ben ik bij uh, uh, heb ik me aangemeld en daar heb ik uh, uh, gewoon twee leuke jaren gehad. En, uh, en uiteindelijk was het toch net niet dat stapje dat we konden zetten met, uh, met Stapporst. Ja. Uh, en dat heb ik wel bereikt bij Berken. Was dat toen aanmelden of, of, of ja, ik hebben dan... ze je een contract aangeboden? Ja, ik heb wel gewoon benaderd en, ja. uh, en, uh, en uh, uiteindelijk krijg je dan wel een contract. Dus uh, ja, ja. ja, maar geld was voor mij nooit belangrijk. Nee. Ik, uh, plezier, en, uh, plezier is voor mij het allerbelangrijkste. Ik moet me goed thuis voelen bij een club. Ja. En, uh, en, uh, en dat is voor mij het allerbelangrijkste. Hey, dus en, het en een paar waardig. jaar uh, Staphorst? Dus twee jaar stappers inderdaad, ja. Ja. En ja. En toen? Werken ja. geloof ik? Toen, ja, toen berkum. Ja. Eén jaar Berkem was dat. Toen ben ik naar VVOG gegaan. En. Uh, daar heb ik ook één seizoen uh, mogen voetballen. En, uh, maar toen werd de reisafstand voor mij uh, te lang. Ja. En uh, toen ben ik weer teruggegaan naar Berkem. Ja. En uh, nou, toen heb ik daar nog zes jaar mogen voetballen. Daar heb je ook tegen DVS gespeeld nog? Ja. Dat kan, ja. kan ik me nog goed aan ja. herinneren. Ja, absoluut. Ja. En uh, echt hele mooie jaren uh, die laatste vijf jaar bij, uh, bij Berkham. Het is dus ook een warme club. Ja. Leuk, absoluut, ja, absoluut. Ja, ja, dus uh, voelde me goed thuis. Uh, kamp, uh, kampioen geworden. Uh, nou ja. Uiteindelijk uh, vijf jaar hadden ze mij niet meer nodig. Ja. Uh, en toen zou ik eigenlijk, ja, wat ga ik nu doen? Ja. Je dacht al aan het afbouwen. Ja, misschien. Dacht, ja, dat dacht ik zeker al. Ja. ja, echt? Hè? Ja. Ja, ja, ik heb ook altijd gezegd, als ik met dertig ben, dan stop ik met voetballen. Dan ja. is het leuk geweest. Maar, ja. Uiteindelijk is dat nog tien jaar doorgegaan. Kunnen <lacht> ze er nog eens naartoe? Ja, dat is toch ongelooflijk, hè? Ja, dus is... Ja. Uh, nee, maar uh, hartstikke goed. Uh, uh, uiteindelijk in contact gekomen met DVS. Uh, Gerry Amstra en Henk Brentjes hebben mij toen uh, eigenlijk daar uh, bezocht. En ja. gevraagd om uh, naar uh, DVS te komen voetballen. Ja. Uh, bij DVS. Ik ja. uh, denk dat dat de allerbeste beslissing ooit is geweest. Ja. Nou, dat kun je wel zeggen. Hey, was dat nou het eerste jaar dat je bij DVS zat dat we kampioen werden, of het tweede jaar? Tweede jaar, het. Tweede jaar. Tweede jaar. Ja. Ja. ja. Dat was natuurlijk een hoogtepunt voor je, of niet? Ja. Het lijkt me wel. Ja, kampioenschap is altijd ik heb, uh, dat is het mooiste wat je mee kunt maken. Je werkt daar ergens naartoe en je hoopt elk seizoen. Hey, het is makkelijk zeggen we gaan kampioen worden, maar dat, ja. daar heb je zoveel factoren bij nodig. Ja, ja. Uh, de, de groep moet klikken, je, ja. alles moet gewoon uh, kloppen om, ja. om iets te kunnen bereiken. Medewerking van Harkemaarse Boys. <laughs> ja. Flevo Boys met name. Ja, Flevo <laughs> Boys, ik... ja, dat weet ik nog wel. Ik ben helemaal gek daar in Urk, Met die tussenstanden. Jonge, jonge, jongen. jongen, jongen. Wat het was dat gek, hè? Ja, ik weet nog wel dat we een paar kratten bier naar Flevobos hebben <laughs> gebracht oh, ja. na een tijd. Ja, dat geloof ik, ja. Dus ja, ja. Nee, dat was, was gewoon, de groep was perfect, hè. maar het was ook, uh, na elke wedstrijd gingen we uh, in, de, in de kantine zitten, uh, uh, tafels aan elkaar, uh, geld lappen en lekker uh, een biertje drinken op z'n tijd. Ja. Maar ook dat we dan, uh, verder op gingen, uh, gingen we ook met de vrouwen erbij. Ja. En, en, en dat maakt het zo speciaal eigenlijk. Ja, sfeer verhoogd. Ja, ja als, als verderingen, en dat is dus toch het thuisvond, als dat goed zit. Ja. En men zegt van, uh, hey, ga lekker voetballen, kom straks uh, kijken. Ja. Dan ben je als voetballer gewoon heel erg blij uh, en dan, uh, dat geeft toch een, een uh, bevrijdend gevoel. Ja. Dus... Heb je het daar in de, in de contractbespreking met nieuwe spelers, heb je het daar dan ook over, jouw mening daarover? Of nee. niet? Nou ja, ik, van, hoe, jij dat, hoe jij dat ziet, die, die samenhorigheid. Kijk, als je voor geld gaat voetballen, zeg ik altijd, uh, ja, dan daar ben je verkeerd bezig. En dan pas je ook niet uh, in, in mij, hoe ik het uh, tegenkijk. Ik weet dat het me naast bekendheid is, ja. uh, dat weet ik. Maar uh, als dat het belang is, uh, dan, ja, dan kan ik ook net zo goed zeggen, van, dan gaat het niet door. Ja. Want uh, ik vind dat nu uh, wil je, je moet heel graag bij DVS willen komen voetballen. Ja. En, en, en we hebben een goed plan en die presenteer ik ook. Ja. Hè? Want het, het eerste gesprek is toch altijd uh, de randzaken en, uh, en het, uh, het verhaal en. Uh, nou goed, uh, hoe ons plan is. Ja. Nou, en. Uh, en uh, en, en het, het tweede ding is toch altijd van. Uh, ja. Uh, dat, dat financiële, zeg maar. Maar ja. goed. Uiteindelijk vind ik uh, uh, je je het eerste plan moet gewoon goed uh, presenteren en, uh, en, en daar moeten die jongens warm voor worden. Als, uh, als ze dat, als ze dat uh, gevoel er niet bij hebben, ja. dan, dan, dan, dan wordt het ook niks. Nee. Heb je ooit gedacht, ja, jij ja, hebt natuurlijk zelf uh, uh, enorm veel gesprekken gehad met, uh, met, met de TC's, hè? Ja. Heb, pluk je daar nu nog de vruchten van in, in gesprekken die jij nu moet voeren met uh, de nieuwe contractspelers? Nou ja, uh, waar ik vaak tegen aanloop, dat mensen, uh, gaan, zeg maar, ze gaan zitten, ja. maar ze durven niet zeggen wat ze willen. Ja. En, en, en ik wist altijd precies wat ik uh, wou. Niet, niet gelijk het achterste van hun nee. tong laten ja, zien. Al, en, jij, en jij bent zo'n figuur van, pats, ik, wil, ik, ik ben gelijk duidelijk, klaar. Ja, maar dat, daar bereik je veel meer mee uh, ja. in, in die zin. Kijk. Zeg maar gewoon wat je wil en wat je denkt en wat je doet, en daar kan ik ja of nee zeggen, maar ja. uiteindelijk snap ik ook wel dat je dat, dat je als uh, tc moet, uh, moet, uh, moet uh, wat aanbieden, of uh, et cetera. Dat, dat begrijp ik ook wel, maar de vraag: van, heb ik haal ik uit dingen uh, uit mijn uh, periode als speler uh, technische staf? Ik ja, dan neem ik zeker wat uit mee. Dan ja. uh, ooit gedacht dat je in een tc zou komen? Dat was de ambitie absoluut niet. Nee, hè? Nee, nee, nee. Ik weet dat ik met, uh, in 2019 uh, kwam ik in contact met Leo want uh, natuurlijk uh, was, uh, kwam ik op DVS. Want ik zou van hier, daar heb ik al twee jaar afgebouwd dan. Ja. Toen kwam ik, uh, toen zou ik eigenlijk met de jongens van uh, uh, ja, toen nog dat vijfde, zeg maar, uh, lekker gaan voetballen uh, op, uh, op een zaterdag wanneer dat kwam. Uiteindelijk kwam ik in contact met de bestuurlid Leo van Dijk, die op dat moment de, de, de TC zou gaan vervangen. Ja. Dus die, die zocht mensen om hem heen. Ja. Hij ah, zegt: uh, Leo de Vroeg, van God, is dat niet wel de functie voor jou? Ja. Ik zeg uh, Weet je dan, eigenlijk had ik, eigenlijk had ik gezegd: van hey, voetbal niet meer. Ja. Ja, maar dan. Uh, dan... Ja, weet je, uiteindelijk uh, vond ik het toch wel, ook wel een eer dat je gevraagd werd uh, om, om, om, uh, om deze in te vullen. Ja. Niet wetende, dat moet ik wel terecht bij zeggen hoor, ja. hoeveel tijd het kost. Ja, ja, dat geloof ik. Dat geloof ik zie je zeker. Ja, ja dit, het kost gewoon heel veel tijd. Hè? Het kost heel veel tijd ja. en, en je hebt een uh, 40 uur werkweek en, uh, en, en daarnaast doe je een, uh, zeg maar in de avonduren nog heel veel voor de voetbal. Ja. Nou, ja. Dus, uh, en ja, jezelf verbeteren, uh, en, uh, dat is toch wel iets heel belangrijks. Uh, Kijk, ik heb nu drie trainers uh, onder andere gehad. Richard uh, Plug ja. hebben we gehad, we Simon uh, Ouali heb ik gehad. Ja. En nu uh, met Peter Wesseling uh, ja. heb ik gehad. Dus, dus, leer je er wel heel veel van? Leer heel veel. Ik heb van Richard heel veel geleerd uh, in, in de communicatie. En, uh, en, uh, en uh, Simon Ouali uh, die dacht ook uh, een bepaalde manier van voetbal, vond ik heel interessant. Ja. En, en, en, en, en, nou, kijk, je, hebt, je moet wel nagaan dat je wekelijks wel vier keer in de week contact hebt met de trainer. Hè? Dat ja. je dingen bespreekt, vooral een nabespreking. Hoe ga ja. de week door? Uh, hoe, hoe kan jij. Uh, kijk, de Tc bepaalt niet de opstelling. Dat is altijd een ding waar ik meegeef, zowel aan spelers als aan iedereen. Ja. Dus, maar het is wel fijn om elkaar te over, over, uh, over te discussiëren. Zeg maar. ja. En is dat interessant met uh, Peter? Ja, ja, zeker. Ja. zeker. Ja, ja. Mooie, mooie kijk erop. Ik zie ze nu dan nou wel eens een, een tweetje van hem over het Nederland zelf. Echt, echt, dat is ook voor mij leerzaam hoor. Dan denk ik, hey, Verrek die, die, die ziet toch wel uh, dingen die ik, uh, die ik dan net niet uh, zie. Het, het is nu natuurlijk zo actueel hè, met die wingbacks. Want je had het net over Richard. Uh, dat is een plug, ja. Dat plug. Maar die had diezelfde ideeën als Frank de Boer uit eigenlijk natuurlijk. En Louis van Gaal is daar natuurlijk ook mee begonnen in 2014. Kijk, ja, elke trainer heeft een eigen spelsysteem eigenlijk. En daar hangen weer spelvoorkeuren of principes. Spelers moet je daar ook voor hebben natuurlijk. Juist, bij zo kwaliteit spelers heb je in de selectie, daar moet je ook ja. naar kijken. Dus, en dat, dat is dus weer terugkomen naar het verhaal. Alles moet wel kloppen om, uh, om uh, prestatiegericht uh, te gaan voetballen. Ja. Kijk, uiteindelijk willen we allemaal het hoogste uh, uh, bereiken. Ja. Nou ja, als dat met een, een systeem kan waardoor we punten kunnen halen, ja. Ja. Nou, dat, zou, uh, dat zal hartstikke mooi zijn. Ja. Ik, ik, ik, denk, ik denk zelf dat als je, als je een, een bepaald systeem uh, wil invoeren, dat, dat je daar dus tijd voor nodig hebt. En ik vind het wat dat betreft jammer dat Richard eigenlijk dat niet heeft afgemaakt of af kunnen maken. Want ik, ik, ik denk dat DVS ver gekomen was uh, uh, met, met dat systeem, met die, met die spelers, met die specifieke spelers. Ja. Maar nu uh, met Peter Wesseling is het natuurlijk weer anders. Dat is toch weer in de richting van 4-3-3 dominant spelen of een ruit op het middenveld. Ja, Zoiets toch? Ja, of niet? Ja, kijk, uh, natuurlijk, uh, Richard uh, had ook een, een selectie uh, waar u tegen zei, uh, natuurlijk. Uh, ja. Uh, met de, de Patrick Cheers en, ja, uh, en zo maar op. Uh, maar Basiel ja. ook die achterin alles uh, uh, begeerste. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat daarin, als je dan. Ja, is dat de kwaliteit uh, zelden? Ja, ja, ja. die, weet, die weet, dat weet ik niet. Nee, nee, nee, precies. De selectiegroep is uh, uh, iets uh, compacter geworden of iets kleiner, hè? of niet? Zit daar een nou, idee ja. achter, uh, Edmund? Kijk, natuurlijk, uh, we, we hebben zes verschillende gevoel, Op een gegeven moment ga je dus uh, heb je over het voetbal, uh, houdt op een gegeven moment wel op. Dus uh, en dan ga ik me dus verdiepen in andere dingen. Ja. Uh, hoe kunnen wij uh, selecties samenstellen? En, en dat was het punt, uh, het camerasysteem uh, moest vernieuwd worden, wat, daar hebben we in verdiend. Uh, maar ook uh, samen met, uh, met de hoofdjeugdopleiding, uh, um, uh, Vincent en uh, Jack, hebben we een uh, constructie kunnen bedenken. Waardoor we uh, talenten lang aan, uh, aan, aan de club uh, wapen ja, binden. vind ik nou, mooi. Prachtig. Uiteindelijk uh, uh, hebben wij dus, uh, normaal hebben wij een selectie van veldspelers. Uh, 20 man. Nou, uh, we hebben altijd gezegd van, uh, van, uh, van kijk je moet wel basiswaardige uh, spelers uh, hebben. Ja. Maar de laatste twee, twee uh, plekken is altijd jongens de, de, de, de, de kans geven, om, die trekken bij de selectie, om zich te, te ontwikkelen. En dat heeft geduld nodig. Ja. Kijk, en geduld is in, in de voetballerij qua jongens die de overstap maken heel erg belangrijk. Ja. Je, want, ik merk dat ze geen geduld hebben. Dat ze één keer mee hebben getreden, vinden ze, dan willen ze al meer. Ja. Nou, en dan gaan ze verder kijken. En, de, de, de, en dan kwam je tegen zulke jongens mee in gesprek. En dan denk je, ja, wat wil je nou? Uiteindelijk, wij willen investeren in de jongens van de opleiding. Maar ja. ze moeten ook wel een perspectief hebben. Ja. Eh, wat hebben we nu gedaan? We hebben dus Die 20 veldspelers hebben we gewoon standaard gemaakt naar 18 veldspelers. Waardoor we, de jong 23, dat moet eigenlijk een visvijver worden van, vanuit de vereniging, vanuit de A-selectie. Ja. Maar het je moet, je, moet wel meetbaar zijn waar de jongens staan. Eh, kunnen, ze, kunnen ze het aan, kunnen ze het niet aan? En dat is eh, waardoor we eigenlijk eh, zeggen van, we, we, we, de trainer moet altijd met 20 veldspelers spelen. Ja. Waardoor uh, er altijd kans is voor de jongens van de 23 dat ze mee kunnen trainen met het eerste. Maar dat is de... Dan moeten ze wel uh, het niveau hebben, maar ook het, uh, de, de, de, het verdienen, om het zo maar te zeggen. Ja, dat zag je toch zo nu en dan uh, bij, de, bij de training ook, hè? bij de partijtjes uh, ja. op zaterdagmiddag in die coronatijd. Ja. En uh, nou, dan zie je die jonge spelers zich uh, toch uh, ontwikkelen en optrekken eigenlijk aan, aan de rest van de A-selectie natuurlijk. Hè? Ja, dat de, het is de beste leerschool om tussen die jongens te gaan ja. voetballen, die, uh, dat niveau en dat ze meenemen. Ja, absoluut. Uh, uh, uh, naar, de, naar die level. Ja. Nou, en dat, uh, ja, dat heeft tijd nodig, maar inderdaad, we zien wel uh, potentiële kandidaten dat ik denk van, hé, hey, ja. uh, jij kan nog eens ver, ver gaan uh, schoppen. Ja. Dus, uh, Want het ja. is toch al wel weer een tijdje geleden, hè, dat uh, vanuit de jeugd. Ja, Maarten van Dijk nu natuurlijk, hè, ja. afgelopen seizoen. Uh, ja, jammer voor hem de, dat dat natuurlijk niet uh, helemaal het gewenste jaar is geweest. Ja, nou, nou, maar ergens er zit er ook bij. We, we, we hebben uh, uh, Janiero gehad, we hebben, uh, we hebben dus, uh, Maarten van Dijk, wat je zei, ja. uh, last zit er nog bij. Uh, dus, uh, dus kijk. Vanuit... Ar Argini, die te snel vertrokken is, waar ik het net over had. Maar ja, hier, hè? ja. ja. maar, maar zo'n jongen had ook geduld moeten hebben ja. en dan, dan was hij er ook gekomen. Ja, dus, Denk niet Kijk, eigen jongens is vanuit de opleiding. Het is niet de eigen jongens vanuit het, uh, het Ermeloos zelf. Hè? Want dat missie maakt men daar wel uh, een, een inschattingsfout. Kijk, ik benoem eigen jongens is vanuit de opleiding. Ja. Dus, maar dat zou mooi zijn dat we hoe meer uh, uit die visvijven kunnen halen. Ja. Dus uh, dat, dat niveau is wel heel belangrijk om, uh, om, uh, om dat van de jong 23 uh, omhoog te houden. Even, even voor, voor de duidelijkheid voor de TV, DVS-tv kijkers van Rijmee. Uh, die nieuwe jongens hè? Zullen we die eventjes doornemen? Ja. Uh, ik, ik noem even een naam en dan, en dan zeg jij van, tuk, dat is zo'n soort speler. Uh, Nicky van Hilton. Ja, kan een rechtsback, kan linksback opkomen uh, hè? met een drive naar voren. Ja, ja. heeft toch al in de A-selectie van Almere City gezeten, of niet? Ja, ook dat. Ja, ja, mooi. Tim van den Berg. Ja, Tim en, uh, zien we ook uh, heel veel. Uh, Opbouwend, heel sterk. Uh, uh, een grote jongen, kopsterk, goede paas. inspelpaas is goed. Dus uh, goed goed overzicht Ja, meer het, het, het, het type van jou, of niet? Centrale Beter. verdediger? <laughs> Beter, denk ik. Ja? ja echt, nou, een, nee, een echte centrale verdediger? Heeft, uh, het moet ook? Ja, hij kan, maar Tim kan centraal, maar hij kan ook op het middenveld. Hij is multifunctioneel uh, ja. spelen. Maar Tim heeft uh, heel veel uh, uh, voetbalsvermogen. Ja. Dus ik ben blij Hoi. dat hij voor ons heeft gekozen. Zeker. Want achterin heb je, je ziet het er redelijk stabiel uit, moet ik zeggen, hè? toch? Ja, ja, ja zeker. Ja. Diverse mogelijkheden. Uh, ja. uh, verder, help mij even. Ja, Frankie de Jonge, of uh, Freekje Freek, uh, hebben we gehaald. Nou, ja, Freekje ook. Frankie, ook ja. heel duidelijk gezegd: uh, Frankie uh, linksback, uh, daar moet je op gaan richten. Uh, en dan, uh, uh, gewoon ook eroverheen, uh, verdedigen de taken, maar ook Con aanvallen. Uh, concurrentiestrijd met, uh, Concurrentie Finn Kluiver, met, uh, met Finn Kluiver natuurlijk. Met Finn Kluiven. Want Finn is natuurlijk ook uh, zo uh, uh, ja. van dit hem. Ja, heerlijk. Kijk er naar uit. Ik uh, ben, benieuwd. ben benieuwd, ja, uh, ja. Hoe, hoe zich uh, dat uh, ontwikkelt. Nou, Verder vind... hebben we nou, beinig, ja, nou, weinig nieuwelingen voor ja, het komende ja. seizoen toch. Heiri Pinazzi natuurlijk. Ja, Airi. Dus, uh, niet te vergeten. Heiri geveldig. Ik heb een jaar met, uh, ik weet nog wel, het eerste jaar dat Heiri bij ons kwam, Toen dus speelde ik nog samen met hem. Wat een close-up was dat zeg. Uh... Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Voor de ik tegenstander heb... of niet. Nee, ook voor. Uh, ik had ook uh, woorden met Heiri. Ik heb er rechts tegenover elkaar gestaan. Ja. ja. En, uh, en, uh, ja. Dat zowel, uh, op de training als in de kleekamer en wat nou. Uh, maar Irie ziet het spelje zo goed en het tweede jaar is zelfs. Hij leerde mij van alles. Het is, ik vind het zo waanzinnig waanzinnige goede voetballer. Ja. Eh, tussen de linies en schuine ballen is, uh, willen hij altijd hebben. Ik heb stiekem even een paar keer gekeken, zo. die zaterdagmiddag, naar die oefenpartijtjes. Maar toen had ik het idee dat hij conditioneel ietsje, ietsje achter lag. Klopt ja. dat? Als je op, op tijd vertrekt bij elf, uh, dan ben je nooit te laat. <laughs> dat is wel zo. zo. Hij heeft wel eh, enorme inzicht. En, uh, ja, je, je merkt gewoon aan hem dat hij het bij DVS ook naar zijn zin heeft gehad. Ja, toch? Ja, ja, zeker. Maar uh, nog steeds wel uh, herken ik uh, dat in, uh, de, hij, hij. Hij zit nu al bij de jeugd. Uh, dus, uh, ja. Ja. Ja. Dus, uh, met, met name uh, met eren, natuurlijk. Hè? Ja. Die, ja. Die, die, die hopelijk ook. Erik kan zo fantastisch goed voetballen. Even, even, even, even ja. opstartproblemen gehad. Ja. Hij heeft even opstapproblemen gehad. Hij is ook nog maar een, uh, 18, uh, 18 uh, 19 jaar. Is hij. Ja. Maar die jongen die kan zo goed voetballen ja. en die komt er wel. Daar ben ik heus niet bang voor. Maar het heeft gewoon even tijd nodig en, ja. en uh, het is van daar naar daar. Dat vind ik uh, ja. Ja. Dus, maar die jongen die gaat er echt wel komen. Maar die heeft zo'n Hayri Pinatche, denk ik wel nodig. Ook of niet? Ja, maar... daar, daar kan hij heel veel vruchten ja, van. Leuk, ja, absoluut. Laten we zo zeggen. Die samenwerken hè? Ja. met die, die, die twee. Ja, ja. ja leuk. Dus. Nou, de rest die, die moet zich natuurlijk allemaal nog waarmaken. Ali Akla, die uh, moet nog maar. Uh, de, de vorm die jij eerder bij DVS en hij smeervolgens had. Hè? Die moet, ja, moet dat natuurlijk ook. Uh, zien te klaren. Maar dat, dat, dat, komt, dat komt ook wel goed. Ali die traint ook gewoon prima en, en die, die, die. Ik weet, wij weten, iedereen weet wat Ali ook kan. Maar ja. Ali moet niet exploderen. Hè? Dus dat, dat niet. Hij moet dat op de juiste moment rust pakken en hij kan gewoon een meerwaarde voor het hele elftal ja. zijn. Luisterde naar zijn lichaam bedoel je? Ja, dat bedoel He? ik ja. Ja, ja. ja. zeker. Dat, nou, ik, ja, ik denk dat hij, en in die zin is zijn manier van voetballen is wel veranderd ten opzichte van uh, de tijd bij DVS toen. Hè? Ja, ja, zeker. Dus uh, kijk, dat jaar uh, heeft hij de, zijn, uh, zijn transfer naar, uh, naar uh, IJsmeervogel overdiend. Dat kwam omdat wij gewoon aantrekkelijk voetbal speelden. En hij ja. een belangrijke schakel was in ons, uh, in, in ons team destijds. Ja. Nou, ja. En, en dat heb je ook meegemaakt met Mike, met Mike Arens. Ja. Mike die verdiende ook de transfer naar uh, Sp uh, Spakenburg. Zeker. zeker. Dus. <laughs> Uitgebalanceerd team er toen, hè? Ja, gewoon. Met ja. Okan natuurlijk als uh, big man, hè? Ook al fantastisch Zo <laughs> Ja, zeker, jongen. Ook uh, een beetje een high type, vind ik. Ook een ja. uh, punt uh, achter achteren uh, kan hij goed spelen. Ja. Dat stond ook altijd goed uh, tussen de linies. Ja. Dus uh, ja, fantastisch. Geweldig man, ja zeker. Hé, hey, uh, geniet, je, geniet je van het uh, in, in, van, van het in de TC zijn? Ik, ik geniet uh, zeker. Uh, kijk, uh, nogmaals, ik uh, uh, eigenlijk het eerste aanspreekpunt vanuit de trainer, dat geeft heel veel. Uh, uh, dus daarin is het heel belangrijk om uh, um, uh, um, uh, ideeën te wisselen, maar de communicatie is goed. Uh, en dan koppel je dat terug aan je medestafleden, ja. uh, Mochten er dingen zijn. Uh, ja, maar ik geniet, ik geniet wel, dat is de vraag. En dat ja. wel, ik doe het met plezier. Ja. En, uh, en, uh, en, en, en dat vind ik gewoon heel, heel erg fijn. Ja, mooi. mooi. En ik hoop dat dat plezier ook overgedragen wordt naar de, naar de selectie. En dat we met z'n allen een fantastisch seizoen mee gaan maken. Ja, goed. Nee? Dat, dat, dat hoop ik ook. Dat het gewoon een waanzinnig mooi seizoen gaat worden. Want ik ben ook zo benieuwd naar Stef Nijland. Dat is natuurlijk... hè, die heeft ook nog nauwelijks eigenlijk minuten gemaakt. Maar ja, dat hij kan voetballen is super duidelijk. Stef gaat gewoon weer heel belangrijk worden, maar iedereen is belangrijk. Ja. Elke speler heeft zijn eigen kwaliteiten. Ja. En, en, en je moet ook je kwaliteiten benutten om anderen weer, weer in de stelling te brengen om zijn kwaliteiten weer te uiten. Dat is, dat is het allerbelangrijkste en zo krijg je een perfecte samenwerking. Precies, hartstikke mooi. Gaan wij een bakje koffie doen, uh, Piet? Ja, we gaan een bakje koffie doen nu. Ja? Ja, dat gaan we zeker doen. Super. Hé, hey, uh, bedankt voor uh, dit gesprek. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Heb jij, heb jij zelf nog iets uh, waarvan je zegt, dat wil ik absoluut nog wel even gezegd hebben? Nee. Nee. Nee? We hebben, we hebben voldoende erover gehad. Denk zeg ik toch maar? wel. Ja, hè? denk ik ook. Vogelvlucht. Oké, okay. ik vond het leuk. Ja, prima. Nou, Zijn zeg, we nu al 35 minuten bij het op, uh, de, Ja, het is, uh, dit is lang, hè? Dit is lang, hè? Hey. <laughs> het is echt ongelooflijk. Ben ik nou de hele tijd aan het woord geweest? Nee, toch? Je bent uh, vrijwel, uh, ja, nou zeg maar drie kwart, ongeveer 80% aan het woord geweest. Ga, gaat Lex. Uh, Had gaat je nooit gedacht van jezelf? Of wel? Oh, nee, nee, nee. nee. <laughs> maar, maar gaat Lex nou ook nog uh, dat, uh, die goal uh, tegen uh, uh, Harkerma erin monteren? Uh, als uh, ja. dat uh, zou kunnen. <laughs> oh, hier, die thuiswedstrijd toen. Woe! Ja, ja, ja, ja, zeker. De eerste corner was uh, van Mikey was ja. niks. De en vervolgens, tweede was. Uh, oh, Volgens die blunder van Daan. Uh, <laughs> die, die foto met zijn met zijn zoontje. He? Maar ik, ik, ik weet nog wel de, dat die, uh, we maakten die 3-2. Hoe doen we dit? We maakten de 3-2. Oh, je kunt hem ook afdraaien. Ja. Dat is veel Goed zo makkelijk. Goed Lekker bakkie. Oh, Lekker. Maar ik, uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, we maakten zeg maar die 3-2, uh, die, uh, die kopbal, uh, die corner. En vier minuten later lag hij weer uh, de Ulderik, volgens mij. Ja, ja, ja klopt, ja. Ulderik... Uh... Oh, man, man, man. Wat een spanning was dat toen, hè? Ja. <lacht> Niet normaal. En dan, <lacht> en dan die zaterdag daarop. Zo'n apotheose. <lacht> uh, dat was toch... Uh, eigenlijk uh, kampioen worden uit. Voor, eh, eh, dat is eigenlijk nog het mooiste, ja. omdat je, omdat je weet, je gaat douchen, je eerste veldje gaat douchen ja. en dan ga je met de bus terug en, en, en, en dan, als je dan hier komt wat voor, voor, eh, voor mensen er allemaal staan jongen. En dat, dat is mooier dan. Ik heb het nu eh, gewoon drie keer eh, gepromoveerd eh, via de, de, hoe heet dat na-competitie. Ja. En dan was altijd een uitwedstrijd eh, voor mij in mijn. Uh, nou, fantastisch. Joh. dan kwam je altijd met de, met de bussen kwam je, kwam je weer, uh, weer thuis ja. of uh, op sportpark. Ja. Ach, en dan zie je dat publiek allemaal oh. staan, Mel man, man, wat een feest. God, wat een feest ook heen. met die boot naar Urk. Ja, maar de, dat het dan zo eindigt uiteindelijk. Maar, maar, maar, die, maar die boot, die heb ik helemaal niet. Uh, kijk, dat hebben we alleen maar gehoord. Maar die beleving heb ik niet gehad. Hè. Wij zijn nooit op die ja, boot geweest. Nee, nee, nee, je bent nooit op die boot geweest. Nee. Maar, Vol, maar we zijn, of hebben we nog op die boot, uh, zijn we nog uh, op die boot gekomen dan uh, ergens? Uh, volgens mij niet hoor. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik ben uh, de heenreis uh, mee geweest op de boot. Ja. En uh, terug moest ik natuurlijk ook een beetje spiekeren. En, uh, en uh, ben ik met uh, een met personenauto meegereden. Ja. ja. Nou, ja, dat is, uh, een feest uh, dat ik nooit zal uh, vergeten. Dat is, uh, maar het zou wel mooi zijn als je dan nou eens een keer stiekem uh, kon, uh, kon even halen, zeg maar. Ja, ja, ja, dat zou wel heel mooi zijn. Ja, zeker. Ja, dat... nou, het woord is dus aan, uh, aan deze selectie. Huh? Toch? Zeker. Of niet? Zeker. Absoluut. Ja, oké. Okay. Nou, nogmaals bedankt. Helemaal top. Zelfs de koffie staat erop. Dus, yes. oké, okay. bedankt. Hè.